Dag dames en heren, we hebben te maken met wisselvallig weer. Mooie wolkenluchten waren er vandaag te zien. De ochtend begon op veel plaatsen nog vrij zonnig, maar vanmiddag ontstonden er een paar flinke stapelwolken en ook enkele buien. Nou, die buien zien we ook op de radar. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen nog droog, maar vanuit het zuidwesten naderen de eerste buien aan het begin van de middag en dat worden er in de loop van de middag en vanavond steeds meer. Nou, daarbij kan lokaal ook onweer en hagel voorkomen. Op de animatie zien we ook die buien passeren. Nou, in de loop van de avond wordt het dan droog, maar vannacht passeert een nieuw gebied met regen en daaruit kan plaatselijk wel zo'n 10 mm vallen. Nou, morgen hebben we dan weer af en toe zon, maar er zijn ook weer buien aanwezig, met name in de middag en avond. Nou, de dagen daarna blijven we onder invloed staan van dat lage drukgebied ten noorden van ons en verandert er eigenlijk niet zo heel veel aan het weerbeeld. Vanmiddag verspreidt over het land dus een paar buien, er zijn ook zonnige perioden en het is zacht voor de tijd van het jaar met temperaturen van 12 graden in het noorden tot plaatselijk 16 in het zuidoosten. Daarbij staat er een zuidwestelijke wind, in het binnenland matig soms vrij krachtig, aan de kust af en toe krachtig, dat is een windkracht 6. Vanavond en vannacht raakt het dan wel bewolkt, vanuit het zuidwesten volgt een gebied met buien, regen en zoals gezegd kan dat flink wat neerslag opleveren, op sommige plaatsen wel zo'n 10 tot 15 millimeter. Later in de nacht wordt het in het westen weer droog en volgedaan, een paar opklaringen. En die opklaringen breiden zich morgenochtend over het hele land uit. Dan is het overwegend droog met wat zon, maar in de middag en avond opnieuw vorming van een aantal buien in het binnenland, lokaal ook met onweer of hagel. Het blijft zacht, met maximaal tussen de 12 en lokaal 16 graden. Nou, bij buien is er ook kans op zware windstoten. Dat geldt ook voor zaterdag, ook dan vallen er nog een paar buien. Het is nog wel zacht, maar ietsje minder al dan de afgelopen dagen met een graad of 11. En die temperatuur gaat daarna eigenlijk alleen maar verder omlaag. Tot zo'n 6 of 7 graden aan het begin van volgende week. In de nachten wordt het dan ook behoorlijk fris. Met temperaturen rond en in het binnenland zelfs iets onder het vriespunt. Daarna lijkt de temperatuur weer wat omhoog te gaan in de loop van volgende week, maar het blijft wisselvallig met vrijwel elke dag wel een aantal buien of wat regen. Kijken we dan nog wat verder, zien we dat die dip van de temperatuur die begin volgende week valt wel tijdelijk is, want daarna gaat het kwik weer omhoog tot een graad of 13, 14. En dat is eigenlijk vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Ik wens u nog een mooie dag.